Nou ja, ik heb uh, vorig jaar wel een mooi seizoen gehad. Eén seizoen bij Spakenburg. Ja, ik heb uh, niet uh, het hele seizoen gespeeld. En uh, ja, ik wil nu toch, uh, toch wel meer zekerheid op uh, uh, speelminuten. En uh, ja, ik denk dat ik daar hier veel meer kans op heb. Ja, vandaar dat ik uh, nu deze keuze heb gemaakt. Ik denk dat, het, uh, dat ik hier weer meer, nog meer vertrouwen krijg. Dus uh, dat gaat wel goed komen.